Oké, okay, here we go. Onze samenleving digitaliseert. Dit biedt veel kansen, maar roept ook veel vragen op. Autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld. Die kampen al een hele tijd met heel veel tekorten, financiële tekorten, gewoon mankracht te weinig. Het is alsof je wijken bijbouwt, maar niet de brandweer erbij uh, uh, in die wijken zet. ja, oh ja dat is... Dus, ja. Oké, okay. gaat ie. Afgelopen jaren zaten er best wel mensen met kennis van ICT. En het probleem is volgens mij niet dat, dat de kennis er niet is. Maar, maar wat doe je met die kennis? He, de kennis zit wel bij, maar bij een hele kleine club mensen natuurlijk. Digibetocratie, we hebben het allemaal gehoord met Arjen Lubach's mega-retoriek. Allemaal. Ja, allemaal. <laughs> maar het meest? Welke het meest? Digitale inburgering lijkt me wat, maar dat gaat uit van heel erg een nu situatie. Maar digitaal burgerschap is meer een soort van toekomstproof misschien. Ja, ja precies. Wat meer lange termijn gedacht. Algoritmen, de stem van burgers te laten pouwen. <lacht> yes! Dat wordt ja, met potlood en papier te blijven. Bij de vierde. Ik zou zeggen, ja. laten we gewoon stoppen met zelf nadenken. Dat willen we allemaal. <lacht> heel vermoeiend. Potlood en papier is ook een technologie, hè? Dat is ook gewoon... Zeker. En dat is te hacken. Wat, wat, misschien, dat, misschien dat het interessant is om te kijken, wat kost het meeste energie? pen en papier, hè, al die bomen. Of uh, al die computers elekt op elektriciteit laten draaien. Dus dat, er zit iets heel arbitrairs in op het moment dat, in elk geval, dat die techbedrijven zelf die grens mogen aanleggen. Maar ja, op het moment dat je dat bij een overheid legt, weet ik ook niet of je dat... of je wil dat die mogen zeggen, dit is waar en dit is niet waar. Ja. Als, als overheden of techbedrijven gaan bepalen wat door mag gaan voor desinformatie en wat niet. Ja, een soort geleidende schaal. Ja. Ik denk een beetje enge ontwikkeling. Ja. Afvallen, dus alleen de derde en de Sorry, de derde en de vierde. Blijven een beetje over voor mij of zo. Dus dat is transparantie of desinformatie tegen. Maar hoe ga je desinformatie tegen? Dat is dus heel, heel lastig. Ja, ik ben voor de vierde, want het is sowieso... Zo, zolang zeg maar, discriminatie niet in de analoge wereld is opgelost... blijft data altijd de discriminatie herproduceren die er bestaat uit van de fysieke wereld. Dus zolang we dat in de samenleving niet hebben opgelost... Gaat, gaan digitale systemen dat, dat ook niet, ook niet oplossen. Nee.